Hallo en welkom bij VCA Design. Uh, welkom terug. Um, we gaan het vandaag hebben over de uh, details. Dus uh, <coughs> de, het eerste waar we het over gaan hebben is de fundering, want uh, daar komt alles op te staan en dat is ook uh, ja, echt, zorg maar van de fundatie <coughs> van het hele bouwproject. Uh, dus um, dit is hem. Dit is een, uh, een slappe uh, wat gesteld is op, uh, op houtjes. Kijk. Deze houtjes die, zet je, die leg je neer in een, in een laagje beton. Daarna gaat er een, uh, een bekisting overheen. En die bekisting die, uh, uh, uh, zorgt ervoor dat je, dat je je balk gestort kan worden. En als die balk eenmaal gestort is. Dan uh, hebben wij ervoor gekozen om er een uh, zandcementvloer overheen. Uh, of een, um, een zand cement, uh, uh, muurt nee, sorry, dat is geen zandcementvloedje. Kalksteen. Kalksteen. muurtje op te zetten. Uh, omdat dat goedkoper is en lichter is dan beton. Um, en dat zorgt er ook voor dat je makkelijker de hoogte in kan. Want anders had je daar weer een bekisting overheen moeten stellen. Dat had wel gekund. Uh, maar voor de berekeningen die gemaakt zijn, was dat niet nodig. Um, ik heb de fundering ook laten doen door een aannemer, omdat ik zeker wilde weten dat dat goed ging en dat dat goed stond. Dus uh, daar heb ik zelf niet, uh, niet aan lopen klooien. Um, ja, dat is toch echt wel uh, de basis van, uh, van, van je hele huis. Dus dat is wel belangrijk dat dat goed is. Um, de um, constructeur en de architect die hebben samen uh, besloten uh, dat het een fundering op staal moest zijn. En... Um, Voordat je aan een fundering begint eigenlijk, moet je eerst een sondering uit laten voeren. En een sondering is eigenlijk een boring in de grond waardoor je kan zien wat precies uh, de samenstelling van de grond is en hoeveel draagkracht de grond heeft. Dus uh, dat ik nu een uh, fundering op staal heb uh, gedaan voor deze containers, uh, dat is niet altijd uh, um, mogelijk. Bij alle, alle containerwoningen. Sommige containerwoningen moet je echt gewoon gaan heien. Als je op de klei staat of in het veen. Dan ben je gewoon de sjaak. Dan moet je gewoon meer geld gaan uitgeven. Um, ook kwam hierbij dat ik op uh, een deel zit van de dijk. En de dijk wordt beheerd hier door Hollands Delta. En die had daar ook wat over te zeggen. Uh, dit is de 8000 80ste dijk waar we aan zitten. En die... Um, ja, dat is geen primaire dijk, uh, maar dat is er volgens mij een uh, secundaire, misschien zelfs nog eentje verder. Um, die je echt in het laatste geval de boel moet tegenhouden. Maar toch moet dat onderhouden worden en uh, um, gecontroleerd. Dus ik mocht de grond niet te veel beroeren, zeiden ze. Dus dat hebben we niet gedaan. We hebben er gewoon een, een, een, een verdening op staal opgezet. Zo heet dat, geen idee waarom, maar dat heeft ooit iemand verzonnen uiteraard. En dat heet nu een verdening op staal. Um, we hebben er ook voor gekozen dat uh, niet alleen de buitenkant werd, of aan de, de, de buitenkanten werden gedragen, maar ook over de hele lengte, dus dat zie je hier, de hele lengte, maar ook in het midden, en ik zal wel even proberen om een fotootje ertussen te proppen, daar zie je dat uh, uh, alle lengtes en alle kopse kanten van de containers gedragen worden, zodat ja, als je die muren eruit gaat zagen, dat die ze gewoon dus, zijn gewicht kwijt kan en dat was een van de belangrijkste dingen die ik die ik wilde doen en dat uh, dat is zo gebeurd en als dan de containers eenmaal op de fundering staan dan moet je verstevigingen aan gaan brengen eerst buiten dan uh, binnen en dan kan je zoveel mogelijk wegsnijden. in ieder geval wat berekend is en dat uh, laat ik nu even zien in een uh, timelapse met een kek muziekje eronder natuurlijk veel plezier Goodbye. Dank voor het kijken en uh, als je het nou leuk vindt klik even op uh, abonneren en het uh, belletje dan uh, mis je hem niet want ik weet niet hoe vaak ik dit ga doen in ieder geval wat de interval is van, uh, van hoe vaak uh, ik zo'n filmpje upload ik had uh, de afgelopen twee weken um, zat ik niet zo lekker in mijn vel <coughs> omdat het toch echt wel het is echt een hele hoop werk en het is ook een hele hoop denkwerk en ik moet ook nog de financiën in de gaten houden um, ja en dan moet je ook nog zin hebben. Dan moet het weer mee zitten. Dus het is allemaal... Uh, het is, uh, het is uh, heftig. Dat is het vooral. Het is heel heftig. Maar goed, um, des te groter de, de overwinning als het helemaal af is. Dus nou ja, goed. Dank voor het kijken, nogmaals. En uh, tot de volgende video. Doeg!